Hallo, we zijn vandaag in zuid en we komen hier van alles filmen en kijken hoe dat de schepen geladen en gelost worden. Ik ben chauffeur in de haven, dus ik krijg eigenlijk met al die spelen, met al grote vorklijnen ik met de vorklift, uh, met de ppm rij ik hier, met de camion, ik krijg me alles hier. Dat is mijn job zo'n beetje normaal gezien, nu heb ik een collega geholpen, maar normaal gezien, hij is eigenlijk havenarbeider. en ik ben chauffeur, dus normaal met hij de deuren dicht doen en zo, maar we helpen elkaar een beetje hè? Dat is wel, wel plezant hè. Om elkaar een beetje kunnen helpen. Staat het uitkijkpunt. Voilà, hier eindigt onze rondleiding. We hebben vandaag um, een rondleiding gehad op uh, heel de zuidnatie. We hebben gezien hoe dat daar um, allemaal aan toe ging.